We gaan nu naar de WordPress installatie. Wat ik ga installeren zijn twee dingen. Ik begin met login.php Ik vind hem hier aan, en je herkent hem aan het sleuteltje. Ik klik op nu installeren. Wat ik met deze plugin ga doen is de login URL van WordPress veranderen naar iets anders dan slash wp-login.php waarom doe ik dat? omdat hackers van over de hele wereld die url kennen en dus proberen in te loggen op mijn website dat kost de server moeite en daardoor loopt de website langzamer als je het alleen al verandert naar slash inloggen zullen een hele hoop hackers dit niet meer kunnen herkennen je kan het ook aanpassen naar buitenactiviteit login of iets in die zin. Je mag het zelf zo gek maken als je wil. WP-staf. De volgende stap, nu we dit hebben uitgevoerd, is het installeren van WP Super Caché. Er zijn ook betaalde alternatie alternatieven zoals WP Rocket die ik van harte aanbeveel, maar buiten dat om is WP Super Caché een gratis alternatief dat uitstekend werkt. bij instellingen wp super cachet, zet je caching aan bij instellingen wp super Cache ik update nu de status bij advanced ga ik alle recommend best practice inschakelen dat wil zeggen schakel caché niet in voor bekende gebruikers zoals ik want ik wil altijd de laatste versie van mijn website kunnen zien maar bezoekers die kunnen best wel even met een iets oudere versie werken Ik wil ze ook verkleinen, comprimeren, compressen en ik wil ook dat deze wordt ingeschakeld en deze, de homepagina, dat die wat vaak gecontroleerd wordt en dat karakters, zoals puntjes op de 1 e en dergelijke, die minder vaak voorkomen in ons alfabet, worden uitgeschakeld als je blokje door raar uit gaat zien vooral als je bijvoorbeeld nog een andere taal schrijft dan zou ik deze optie niet inschakelen en als je dat hebt aangepast klik je op update status en dan worden de wijzigingen doorgevoerd we gaan nu naar contents we kunnen hier zien hoeveel pagina's er nu in het caché staan nog niks dus dat komt omdat 2.super Supercaché de website nog niet preload dat wil zeggen Iedere keer dat de pagina wordt geladen, wordt de eerste keer dat die geladen wordt, opgeslagen in het geheugen. Daar wordt een soort kopie van gemaakt. Een verkleine kopie. Dat ontlast de server en daardoor laat de website sneller. Dat is hoe catching werkt. Alleen, wie laat die website de eerste keer? Ja, dat is een goede vraag. Dat kun je instellen dat WP Super Caché de website als eerste laat. Bijvoorbeeld iedere dag om 12 uur. Of bijvoorbeeld iedere 5 uur. Of 10 uur zelfs. Ik kan zeggen dat preload mode wordt geactiveerd, wat dus wordt aangeraden. En dat alles, dus ook tags, categorieën en andere berichttypes worden gepreload. Ik klik nu op Save Settings. Ik heb dit nu ingeschakeld. Ik klik nu op Preload Caché Now. Dat wil zeggen dat WP Super Cachet nu mijn hele website langs gaat en van alle pagina's een eerste kopie gaat opslaan in het geheugen het gevolg is dat mijn website nu nog sneller moet laden en om dat te testen ga ik een nieuw privévenster openen en mijn website daarin openen en verrekt hij loopt een stuk sneller kortom dit waren de best practices